Goed, ik ben Arno Bruggeban, lijsttrekker 50PLUS. Ik ben blij dat ik er nieuwkomend ben, dus nog niet gedeformeerd en gekneed naar het werk voor het waterschap. Wij hebben dus ook als 50PLUS onze eigen mening en onze eigen meetlat. Die zullen we voor alle besluiten die we nemen, alle standpunten die we innemen gebruiken. En die luidt, welzijn is leidend, ruimte is volgend en middelen zijn ondersteunend. Als een voorstel er niet al voldoet, zullen wij niet meegaan. Wij vertalen dit zowel richting drink en zwemwater. Zowel richting droge voeten, maar ook richting milieuvriendelijke rioleering, toekomstbestendige bestendige dijken. Dus niet reageren op, maar preventief. Verder, de vergroening van steden en dorpen zijn wij ook voor, mits het aan ons adagium voldoet. Maar indirect ook evenwichtige lastenverdeling, ik heb dat vaker gehoord, anderen zijn er gelukkig mee eens. In samenvatting, wij zullen elk concept bestuursvoorstel afwijzen zonder een duidelijke heldere probleemstelling die niet is gekoppeld aan een of andere of meerdere doelgroepen.